Dag Annelies, ook deze maand is onze video gewijd aan de generatiesprong. Vorige keer heb je al uitgelegd hoe grootouders eigenlijk een erfenis kunnen doorgeven aan hun kleinkinderen. Vandaag bekijken we de mogelijkheden als de grootouders niets hebben geregeld om dan nog na een overlijden een erfenis door te geven. Het is dus echt mogelijk om na te overlijden als ouder je kinderen te begunstigen via een generatiesprong. Inderdaad, je uh, kan zelf het initiatief nemen om de hele nalatenschap die je ontvangt of een deel daarvan toch door te geven naar je kinderen, ook al heeft je eigen ouder, de grootouder van je kinderen, geen initiatief genomen daartoe. Laten we in eerste instantie eens kijken naar die volledige generatiesprong. Wat laat de wetgever eigenlijk toe? De wetgever heeft voorzien dat als u de erfenis uh, niet nodig heeft of ze volledig wenst door te geven aan uw eigen kinderen, dat u dan de nalatenschap niet aanvaardt, maar onmiddellijk verwerpt ...te voordelen van uw kinderen. Dus uw kinderen gaan dan het volledige erfdeel ontvangen... ...dat u normaal van uw overleden ouders zou ontvangen hebben. En wat is de fiscale implicatie daarvan? De fiscale implicatie uh, zit in de eerste plaats in het feit dat u vermijdt... ...dat dezelfde goederen twee keer aan succesgerecht onderworpen worden. De eerste keer bij de overgang van de grootouder naar uzelf... ...en de tweede keer wanneer u overlijdt... ...de overgang van die goederen naar uw kinderen. In Vlaanderen heeft men een bijkomend voordeel, men heeft de wet zo aangepast dat de successierechten die uw kinderen zullen moeten betalen, voor hen per hoofd berekend worden. En door de tariefstructuur in Vlaanderen is het zo dat een erfenis die over meerdere personen verdeeld wordt en waarop dus per persoon het successierecht berekend wordt, per saldo goedkoper uitkomt dan één persoon die het erfdeel ontvangt en daar alleen de successierechten moet betalen. Dat is zo in Vlaanderen. Hoe zit het voor Wallonië en Brussel? Uh, Wallonië en Brussel is dat onderdeel van de wetgeving nog niet aangepast. Daar gaat men successierecht berekenen alsof u zelf die nalatenschap ontvangen heeft. Uh, en men gaat ze niet berekenen in hoofden van uw kinderen aan wie u de nalatenschap heeft uh, laten doorgaan. Zijn er ook nadelen verbonden aan een volledige generatiesprong? Ja, door te beslissen van uw erfdeel niet te aanvaarden, maar het onmiddellijk volledig te laten doorgaan aan uw eigen kinderen, verliest u natuurlijk controle op het gebruik dat uw kinderen zullen maken van de goederen die ze verkrijgen. Je zei aan het begin al dat er ook een mogelijkheid was om een gedeeltelijke generatiesprong te doen. Hè? Wat houdt die techniek dan in? Ja, in dit geval aanvaardt u de nalatenschap van uw overleden ouder wel. Maar uh, kort na dat overlijden kan u beslissen om een deel of al de goederen die u ontvangen heeft door te schenken. Welke voorwaarden zijn er eigenlijk verbonden aan zo'n gedeeltelijke generatiesprong? Uh, er zijn wel een aantal voorwaarden en de belangrijkste daarvan zijn dat de schenking kort na het overlijden moet gebeuren. Dus u heeft de erfenis ontvangen en binnen het jaar uh, na die gebeurtenis moet die doorgeefschenking uitgevoerd worden. Um, een tweetal andere voorwaarden die belangrijk zijn, is dat het ook altijd een schenking bij notariële akten zal zijn. En een derde uh, belangrijk feit is dat die schenking alleen in de rechte lijn kan plaatsvinden. Dus uh, u kan schenken aan uw kinderen of uw kleinkinderen, maar zo'n schenking kan u niet uitvoeren aan bijvoorbeeld neven of nichten. En wat zijn dan de rechten die moeten betaald worden op zo'n schenking? Daar zit het voordeel. De schenking is vrij van schenkingsrechten, ten belopen van de successierechten die u al op diezelfde goederen betaald heeft. Vlaanderen heeft het voortouw genomen in zaken die gedeeltelijke generatiesprong. Zijn er ook mogelijkheden in het Waalsgewest of in Brussel? In Wallonië heeft men reeds een ontwerpdecreet klaargezet. Spijtig genoeg nog niet in werking getreden, dus daar wachten we nog op. En in Brussel is het uh, nog wachten op wetgevend initiatief. Ze hebben nog geen uh, um, begin van wetgeving op dat vlak gemaakt. Dus in Brussel zijn we aangewezen op de gebruikelijke planningsmogelijkheden naar kleinkinderen toe. Alice van Grosveld, bedankt voor de toelichting. Graag tot een volgende keer. Graag gedaan.